Mockups maken kan een tijdrovende bezigheid zijn, maar niet met Dimension CC. Met deze gebruiksvriendelijke 3D-applicatie van Adobe maak je in geen tijd 3 d ups van al je producten. In één dag tijd leren we je 3D-modellen plaatsen, hoe je hierop je eigen ontwerpen kan toepassen en verder leren we je ook hoe je deze modellen kan verwerken in foto's of eigen creatieve composities. We leren je ook hoe je de belichting kan aanpassen om het beste resultaat te bekomen. Adobe Dimension CC makobs maken was nog nooit zo eenvoudig.